Goedemiddag, daar ben ik weer, Mariska van Biespook By You. Zoals beloofd, vanochtend uh, kom ik er vandaag in de lucht met 10 dingen die je niet moet doen als je juist meer geluk in je leven wilt ontvangen. Ik ga gelijk beginnen, want het zijn 10 uh, uh, uh, uh, dingen die je dus niet meer moet doen. Dus het zijn er nog aardig wat en ik probeer het natuurlijk iedere keer binnen 10 minuten te doen. Dus ik ga gewoon gelijk van start. Stop met uitstellen is nummer 1. Ik denk dat iedereen zich wel in kan herkennen. De meeste mensen hebben ergens wel iets in hun leven uh, ja, wat ze liever niet willen doen. En omdat ze het liever niet doen, kiezen ze ervoor om het iedere keer uit te stellen. Ik ben bijvoorbeeld iemand die uh, niet zo heel erg in uh, into telefoneren is en contact houden met uh, vrienden. Dat, uh, daar ben ik echt jaren heel erg slecht uh, in geweest. Eigenlijk mijn hele leven... En wat ik dus deed was iedere keer uitstellen. Dan wist ik van oké, okay, ik moet de vriendin bellen. Want ja, weet je, dat is wel zo netjes. En uh, dat hoort zo. En je moet contact houden. Maar dan zei ik, ja dat doe ik dan morgen wel. En dan was ik de dag daarna weer vergeten. En dan bedacht ik er een keer weer aan. En dan zei ik weer, na dat doe ik morgen wel. Totdat er een maand voorbij was. En dan dacht ik, ja, nu is het een beetje stom om nog te gaan bellen. Dus dan had ik wel weer een excuus om vooral helemaal niet meer contact op te nemen. Dit is iets... Dat is nog steeds een valkuil voor mij, waar ik uh, nog steeds uh, eigenlijk uh, ja, maandelijks mee bezig ben en mee geconfronteerd word. Dus uh, ja, daar is nog steeds actie op uh, nodig. Het tweede is, geef niet anderen de schuld of, de andere, of een situatie de schuld. En verzin ook geen excuses meer. Ik gaf bijvoorbeeld niet zozeer mensen de schuld van, uh, ja, als iets niet lukte in mijn leven... Wat ik wel eigenlijk vaak de schuld gaf was het feit dat ik ziek was of dat ik een vervelende jeugd heb gehad. Uh, wat gaf ik me meer de schuld? Ja, Het feit dat ik uh, ja, niet gezond ben en niet meer de dingen kan doen. Um, dus dat gebruikte ik om het de schuld te geven van, uh, hè, en mezelf te verexcuseren dat, het, uh, dat ik het niet hoefde te doen. En ik gebruik ook zelfs mijn ziek zijn als excuus. Excuus om soms onder bepaalde nare klusjes uit te komen. Of dingen die ik zou moeten doen en geen zin in had. Dus uh, ook ik ben daar druk mee bezig om uh, dit uit mijn leven te schrappen. En gewoon te zeggen: oké, okay, geen excuus. Gewoon 5, 3, 2, 1. Hup, doen. Want op het moment dat je ervoor kiest: wel de telefoon op te pakken. Of sorry, de, geef anderen niet meer de schuld. En geen excuses meer verzint. Ja, dan moet je gewoon even met je billen bloot. En dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Nummer 3. Stop ermee verandering tegen te gaan. Verandering is namelijk, dat hoort bij mens zijn. Als je baby bent, dan verandert er een heleboel. Want je leert lopen, je leert eten, je leert dingen kennen. Vervolgens ben je een kleuter, dan leer je allemaal nieuwe dingen. Je groeit. Letterlijk en figuurlijk Je groeit geestelijk. Je groeit, hè? je lichaam groeit. Daar gebeuren allerlei dingen mee. Dus ga dat proces niet tegen. Het is het proces van het leven. We gaan allerlei veranderingen door. En het tegenhouden van deze veranderingen, het verandert daadwerkelijk niks. Het doet niks af aan het feit dat die veranderingen doorgaan. Hoe harder je er tegen vecht, hoe meer energie het kost en hoe minder geluk je aan zal trekken in je leven. Want geluk... En veranderingen gaan ook vaak hand in hand. Nummer 4. Houd op controle te willen hebben over iets wat bijvoorbeeld buiten je controle ligt. Laat het gewoon gaan, laat het gewoon los. Voorbeeld voor mij, ik heb me echt jaren heel erg druk gemaakt over medische zorg, over afspraken in het ziekenhuis, die weer niet nagekomen werden of dat er gezegd werd dat ik gebeld zou worden voor een afspraak en dan vervolgens hoorde ik nooit meer wat. Ik heb daar werkelijk soms nachten van wakker gelegen, dat ik boos was, gefrustreerd was en noem maar op. Maar het veranderde niks, want het ziekenhuis belde nog steeds pas wanneer hun willen bellen. En de afspraak kwam pas wanneer hun willen dat de afspraak is. En op het moment dat ik me daar bij neer ben gaan leggen, niet dat ik dan niet heb gebeld om wel actie te ondernemen, dat is wat anders. Je kan wel actie blijven ondernemen op bepaalde concrete dingen om ze af te ronden. Maar het heeft geen zin om je er druk over te maken. En dus in je bed te liggen en erover te malen omdat je het anders zou willen zien en anders zou willen hebben. Want daar heb je gewoon geen controle over. Dus laat dat los. Alles, daar, een mooi iets wat mijn man altijd zei als ik lag te malen in bed. Dan zei hij tegen mij Mariska kun je dat op dit moment oplossen. En dan moet ik heel eerlijk zijn mijn antwoord was... 99,9% van de tijd, nee, ik kan het nu niet oplossen. Dus dan zei hij, laat het dan gewoon gaan. En dat is hetzelfde als dat je controle probeert te houden over dingen die niet binnen jouw macht liggen. Laat ze gewoon gaan, want je kan er niks mee. Nummer 5. Stop ermee om jezelf naar beneden te halen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, heel simpel, hoe vaak ik mezelf en ook andere mensen erop betrap, dat we tegen onszelf zeggen, joh sukkel, jeetje wat ben je stom. Maar dan doe je nou weer zo stom. Ik, de golfbaan is dat ook een hele populaire. Hoe vaak daar mensen zichzelf uitstaat voeten, dat is ongelooflijk. En een paar jaar geleden ben ik daar op gaan letten en ben ik daar ook wat van gaan zeggen. Want we zijn niet stom, we zijn geen sukkels. We maken wel eens fouten. En fouten maken, dat hoort erbij in het leven. Dus laten we onszelf niet naar beneden halen. Want. Het heeft geen zin en het haalt alleen maar negatieve energie, trekt aan. En dat is gewoon zonde, want we willen juist positieve energie. We willen geluk in ons leven. Nummer 6 vind ik een hele belangrijke, uh, en ik maak me er ook echt nog steeds schuldig aan, is geen kritiek hebben op anderen. Niet oordelen over anderen. Want, en dat is er eentje uit kerk van vroeger die ik altijd onthouden heb, kijk eerst naar je eigen splinter in je eigen oog voordat je naar de ballen kijkt bij een ander. We zijn zo snel met ons oordeel, we zijn zo snel met het kritiek. Oh, die ziet er ze, ze, ze, zo uit vandaag. Oh, moet je die nou zien? Moet je kijken wat ze aan heeft? Nou, belachelijk, hoe durft ze? Of hoe kan ze? Naar mijn inziens, als we dat hardop zeggen, maar ook in ons hoofd, sturen we die persoon negatieve energie. Dat is iets wat ik niet meer wil. En daarnaast denk ik dan, wat zie ik daar wat ik waarschijnlijk dus bij mezelf zie? Want vaak is het zo dat we eigenlijk kritiek hebben op onszelf en dat bedekken we door kritiek te hebben op een ander. Ik ben me daar inmiddels heel bewust van en nogmaals, ik ben niet heilig, ik doe het ook nog wel eens. Ik ben ook nog wel eens dat ik oordeel of, of een kritiek uit over iemand en dan vaak juist stil in mijn hoofd. Maar gelukkig worden de momenten minder en gelukkig heb ik het zelf steeds sneller door waardoor ik mezelf een halt toe kan roepen. Want ik wil liefdevolle dingen denken over andere mensen. Als ik dan over ze nadenk, dan wil ik ze liefdevolle dingen en energie sturen. Dus ik hoop dat je daarin meedoet. Nummer 7 voor meer geluk. Loop niet meer weg voor je problemen en angsten. Ze gaan er namelijk niet meer weg. Ik weet niet of je het wel eens erbij stil hebt gestaan, maar als je een probleem hebt en je gaat het probleem niet aan, dan blijft het terugkomen. Mijn ervaring in ieder geval. En ik ga ervan uit dat als ik dat ervaar, dat iedereen dat ervaart. Ik heb zelfs ervaren dat ze soms in veel zelfs terugkomen, waardoor uh, het probleem vele malen groter is geworden. En ik er dan mee moet dealen, waardoor het nog ingewikkelder lijkt en waardoor ik er eigenlijk nog harder voor weg wilde lopen. Nu zie ik problemen eigenlijk niet meer als problemen, maar als uitdagingen. En een uitdaging, daar is altijd een oplossing voor. Weliswaar weet je het niet altijd direct, maar ik heb inmiddels gemerkt dat als je het op die manier benadert dan komen die antwoorden vanzelf naar je toe. Door middel van iemand die je opbelt en in één keer een antwoord geeft, waardoor je denkt, ik krijg nou wat, het is opgelost. Of door hele andere omstandigheden, je kan iets lezen, je kan iets zien, het maakt niet uit. En dat vind ik het mooie, op het moment dat je problemen niet meer als problemen ziet, maar als uitdagingen, komen er antwoorden naar je toe. Dus je wordt gewoon geholpen. Angsten, de meest succesvolle mensen in de wereld, hebben allemaal angsten. En zijn juist blij met die angsten, want die angsten geven aan dat ze groeien. Als je namelijk helemaal geen angsten voelt, groei je ook niet, dan sta je stil. Dan is dat je comfortzone waar je je binnenin bevindt. En op het moment dat je angst krijgt, betekent het dus dat je iets wilt gaan doen wat spannend is, wat nieuw is, wat anders is. Angsten zijn niet slecht. Angsten hebben we meegekregen vanuit de oerbewoners. Als je een leeuw ziet, dan moet je wegrennen. Dat is een goede angst. Maar inmiddels zijn we angstig geworden voor ongeveer alles. En durven we daardoor heel weinig nog te ondernemen. Maar op het moment dat we de angst toestaan ons leven te beheersen. Zetten we ook de energie, de positieve energiestromen die onder andere ook geluk naar ons toetrekken. Zetten we stil. Dat stagneert. En op het moment dat je de angst onder de ogen durft te zien. En samen met de angst die stap durft te zetten. Gaan die circuits dan gaat het weer circuleren en wordt het weer een flow met dingen die naar je toe gaan komen. En dan met name dus de juiste positieve dingen. Nummertje 8. Ik kijk af en toe naar mijn neen, want het is natuurlijk een hele lijst. Uh, nummertje 8. Hou, hou er mee op om te leven op een ander moment of ergens anders. Nu denk je misschien, huh? wat bedoelt ze daar nou mee? Hoe vaak zeg jij... Ik ben pas gelukkig als. En? Hoe vaak denk je dat? Ik kan je vertellen dat ik het eigenlijk best wel vaak gedacht heb. En gezegd heb ook. Want ik kan pas gelukkig zijn als ik weer gezond ben. Ik kan pas weer normaal functioneren als mijn lijf het beter doet. Ik kan pas een programma Gaan schrijven en een nieuw product gaan verzinnen als ik daar geld voor heb op mijn rekening. En dat moet zussen zussen zoveel zijn. We koppelen allerlei voorwaardes aan ons geluk. En dat is vaak gerelateerd aan een plaats of aan soms zelfs mensen aan hè, liefde. Als ik een man in mijn leven krijg of als ik een vrouw in mijn leven krijg dan pas ben ik echt gelukkig. Maar ons geluk lieve mensen zit in ons. En heeft helemaal niks te maken met wat als. Want dat wat als dat weten we gewoon niet. Dus ga vanaf vandaag je eigen geluk creëren. En zeg niet meer van, ja maar pas als dat gebeurt, dan word ik gelukkig. Nee, ga gewoon zorgen dat je gelukkig bent op dit moment. En dan volgt de rest vanzelf. Nummer 9. Ook een hele belangrijke en bijna onmogelijk om, denk ik, daar niet ergens in je leven mee te maken gehad te hebben op de paar uitzonderingen zo, waarschijnlijk na. Wees niet iemand uh, sorry, wees niet iemand die je niet bent. En wat bedoel ik daarmee? Als je uh, weet je, dat je graag bij een groep wilt horen en daardoor je gedrag en je karakter probeert te veranderen om daarbij te passen. Of omdat je uh, ik heb dat bijvoorbeeld een hele poos gedaan met familie. Uh, daar had ik het idee van dat ze bepaalde dingen van mij verwachten dat ik die op een bepaalde manier moest doen. Uh, wat ik ook geloof me, een paar jaar geprobeerd heb en dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik echt heel diep ongelukkig ben geworden, heel depressief ben geworden en eigenlijk mezelf nog veel meer kwijt was geraakt dan ik al was. En op het moment dat ik een hartinfarct kreeg, eh, dat was wel voor mij het moment dat ik echt wakker werd geschud en dat dat echt voorbij moest zijn. Want op het moment dat ik niet mezelf ben, word ik daadwerkelijk, krijg ik hartklachten. Dus voor mij is dat een enorme mooie graadmeter uh, dat ik mezelf moet zijn en dat ik true to myself moet zijn. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Be true to yourself. Um, nou, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik vind het namelijk in het Engels ook een beetje wel het mooist klinken. Um, maar dat is voor mij dus een, een echte wake up call geweest dat ik uh, mezelf moet zijn en dat met ik op het moment dat ik mezelf ben, dat kost ook gewoon geen energie. Het gaat gewoon vanzelf. Dan voel je je vrij en dan voel je je veel meer in balans. En daardoor voel je je veel krachtiger om dus al punten die ik net genoemd heb ook uit te gaan voeren. En dan voel je je gesterkt in jezelf en niet bekrachtigd door een ander of door de groep of door de familie of wat dan ook. Naar nou, mijn idee is het zelfs zo dat als je continu, men, ik zie mensen om mij die lopen continu op hun tenen, of dat ze uh, het, iedere keer het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn en goed genoeg doen, hè. wat zeggen ze dan ook, dat, dat, daar praten ze dan over met mij, en naar mijn idee leef je dan niet je eigen leven, want op het moment dat je je eigen leven leidt en jezelf bent, dan kost het geen moeite, dan loop je niet op je tenen en dan heb je niet het gevoel dat je het dat je niet goed genoeg bent. Of niet, nou, niet dat je niet goed genoeg bent. Dat is een heel ander onderwerp. Uh, maar dat je uh, het niet goed doet. Want iedereen doet alles op zijn of haar manier. En dat is ook iets wat we van elkaar moeten leren accepteren. En ook te open voor moeten staan. Om, en ik zeg echt bewust moeten. Want ik ben niet zo van het woordje moeten. Maar dit vond zeer zeker wel. Want als we veel liefdevoller naar elkaar zouden kijken. En veel meer open-minded naar elkaar zouden kijken, dan zou de wereld al gewoon naar mijn idee echt een stuk mooier zijn. Maar dat is even een zij weggetje. En de allerlaatste, daar, wat je vooral niet moet doen als je geluk in je leven wil aantrekken, is niet dankbaar zijn. Ik ben nu een aantal maanden heel bewust iedere dag in mijn Dankbaarheidsdagboek aan het schrijven. En dat, Ik had als opdracht toen de tijd gekregen om iedere dag vijf verschillende dingen te noteren en dat iedere dag moeten er dus vijf verschillende dingen zijn. En ik uh, vond dat in het begin, echt de eerste twee, drie weken vond ik dat echt heel erg moeilijk. Ik had gelukkig een uh, boekje erbij waar uh, wat affirmaties in stonden en ook uh, dus dit soort dankbaarheidszinnetjes in stonden die ik dan kon gebruiken. Maar naarmate de tijd verloopt werd het steeds makkelijker en nu moet ik eigenlijk uitkijken dat ik gewoon niet een schrift schrijf aan het eind van de dag. Want er is eigenlijk zo ontzettend veel moois wat we meemaken in ons leven en waar we dankbaar voor mogen zijn. En op het moment dat je daar aandacht aan gaat besteden, kan ik je echt beloven dat je alleen maar meer dankbaarheid zult ervaren. Alleen maar meer mooie dingen in je leven gaat aantrekken en ze ook gaat zien. Dat was het voor vandaag. Ik heb dus tien dingen opgenoemd. Ik zal ze straks trouwens even allemaal hierboven zetten bij het filmpje. Het is misschien ook makkelijk dat je het even terug kan lezen of eventueel kan kopiëren en plakken, zodat je af en toe erop kan kijken en kan zeggen, oké, okay, hier stop ik mee, ik ga het anders doen. Ik hoop dat jullie met me meedoen en nogmaals, het is een proces, een leerproces en ik doe het ook met vallen en opstaan. Ik ben ook niet uh, geweldig, ik ben ook gewoon mens, maar het feit dat we er bewust mee bezig zijn en er bewust voor kiezen, daar geloof ik oprecht in dat dat alleen al gaat helpen om ...nog meer positiviteit en geluk in ons leven aan te trekken. Ik wil jullie een hele fijne week wensen. Het wordt ontzettend lekker weer. We hoeven niet op vakantie, want we hebben gewoon vakantie in ons eigen land. We hebben temperaturen die ze normaal in Griekenland en in Italië hebben. En ik geniet er in ieder geval met volle teug van. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En woensdag kom ik met een hele leuke challenge op het blog... Dus ik hoop dat jullie daar massaal aan mee gaan doen, want de wereld kan wel wat kindness gebruiken. Fijne dag! Doei!